Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij uh, een, een uitleg over een examenvraag, filosofie. In dit geval um, een vraag van Heidegger, en die komt uit het examen 2022, tijdvak 1. Ik had een inleiding op de vraag, en het ging hier over het beklimmen van de Mount Everest, waarbij ik gebruik uh, heb gemaakt van de techniek een belangrijk puntje, het staat in de inleiding. Zoals Schusterflessen, eh, en Touwen en Heidegger. Die zegt dat de manier waarop de mensen in de wereld zich tot elkaar verhouden, is veranderd door die techniek. En hij gebruikt daarbij de begrippen gestel en zijn. Nu de vraag. Vier punten. Er zijn veel punten voor een vraag, dus het eh, zou jammer zijn als je een vraag mist. Geef aan wat de begrippen gestel en zijn inhouden. Dat is gewoon een uitleg. En beargumenteer vervolgens. Of volgens jou het beklimmen van de Mount Everest een voorbeeld is van de manier waarop volgens Heidegger dat de verhouding tussen mensen en wereld veranderd is met het begrip pistel en het begrip daar zijn. Een ingewikkelde vraag, je moet best veel dingen doen. In ieder geval moet je uitleggen wat een pistel is, wat daar zijn is. Met de Mount Everest als voorbeeld moet je uitleggen dat de verhouding tussen mensen en wereld is veranderd of niet. En dan moet je iets van vinden. Nou, oké, okay, daar gaan we. Um, nou, wat moet je dus doen? gestel uitleggen. Het Kristel uh, wordt hier omschreven als het wezen van de moderne techniek, waarin de werkelijkheid zich uh, op een bepaalde manier anders voordoet. En als je het boek goed hebt gelezen, uh, dan wijst Heidegger erop dat er iets is veranderd door die techniek. Hè, dat de wereld, uh, mensen en dingen in het algemeen, zich voordoen als een bestelbaar bestand. Hè. We zijn de wereld gaan zien uh, of gaan vormen als iets wat we zeg maar kunnen bestellen, hè, uh, op een bepaalde manier kunnen beheersen. Dat is eigenlijk het woord waar beheersen. Het zijn dat is de menselijke zijnsvorm, we staan open tot de wereld, we kunnen de wereld op een bepaalde manier lezen en de wereld heeft ook invloed op ons. En je moet dus argumenteren dat de beklimmen van die markt de laat, iets doet met die verandering en in die inleiding stond het begripje techniek. Dat is een belangrijk begrip. En je moet dus net iets zeggen over het gestel en over de zijn. Nou, eigenlijk komt het allemaal uit eindterm 62. Hè. Dus zorg ervoor dat je die eindtermen goed kent en wellicht een beetje geest kan halen. Dan weet je waar het waarschijnlijk naar wordt gevraagd. Als dus je naar die eindterm kijkt, dan zie je dus dat hè, er staat de kandidaten kunnen Heidegger's analyse van de moderne technologie, weergeven toepassen beoordelen en daarbij kunnen ze uitleggen wat het daar is die de waarheid, dus de adatea, het daar zijn is dus, en het verschil tussen oude en moderne techniek. Ik zal ze daar wat dingen over uitleggen. Nou, als een voorbeeld van een goed antwoord. Het gestel is dan het wezen van een moderne artiek waarin de werkelijkheid zich aanwezig presenteert als een bestelbaar bestand. Um, en het daar zijn is de manier waarop de mens openstaat en aangesproken wordt door de wereld om hem heen. Nou, dit is een, een heel een stuk tekst wat je zelf even moet doorlezen. Ik ga het niet voorlezen, maar het komt erop neer. En dat je zou kunnen zeggen: uh, het beklim van de Mount Um, is inderdaad een voorbeeld wat ik bedoelt met het veranderen van techniek. Um, he, die ladders die daar worden klaargelegd, die touwen, en zuurstoflessen, inderdaad, dat is iets nadat, he, wat misschien uit ons beeld verandert. Maar het is niet zo he, dat die berg opeens toegankelijk wordt voor Jan en Alleman. Het is niet zo he, dat je zeg maar, met een liftje bijna naar boven kan en dan de op opstapt en naar de top kunt gaan. Het is nog steeds natuurlijk wel echt een bergbeklim, wat voor niet veel mensen is terechtgelegd. En waarbij je de berg niet bestelt op die manier. En eigenlijk zijn die loggers en um, zuurstoflessen gewoon nog steeds oude techniek. Het is dus slechts een klein hulpmiddel. En dat betekent ook he, dat het daar zijn nog steeds is, een is. Een, een persoon zeg maar, naad, die uh, die uh, berg moet bedwingen in die zin. In naad, en juist een daar zijn waarbij die berg ontoegankelijk um, wilt. Zeg maar, Deel van de wereld is waar je in staat of tegenover staat. Of je zegt aan de andere kant dat het inderdaad die techniek het makkelijker maakt om de wereld te bestellen. Als waar je koopt, de ervaring: ik beklim de markt En Als je maar geld neerlegt, dan kun je de markt beklimmen. Dus ja, het is inderdaad een voorbeeld daarvan. En dan zul je dus moeten zeggen dat het daar zijn, dus inderdaad verandert. Die vervreemd daardoor, en je vervreemdt van de natuur van de visie in dit geval. En um, dus je zegt dat nou, de data van het werk je kiest, maakt niet uit, maar kies dus duidelijk voor een van de twee. Nou, wat is dat dan, dat dasein en dat uh, gestel. Je moet weten dat Heidegger dus in uh, tegenstelling tot al zijn voorgangers he, een, een ander perspectief neemt, het cartesiaanse perspectief. Het gaat vanuit het individu, de geest, het ik, wat tegenover de wereld staat. En Heidegger plaatst daar tegenover het perspectief dat uh, in de wereld staat. Hè. Dat is een sociaal open uh, handelend persoon. Uh, het gestel is dan zeg maar, het aantal factoren van de werkelijkheid die uh, de invloed hebben op de mens. En hoe de, mens, zeg maar, zeg maar, zich, uh, hoe de wereld zich toont aan die mens. Hoe de mens die wereld ontdekt. Uh, de waarheid is een ontdekken in de zin van uh, als je kiest voor een betekenis, dan dek je andere betekenissen toe. Dus als je een steen opraapt, je bent geoloog, dan is het een studieobject. Het zou ook een, een stuk afval kunnen zijn wat in de weg ligt en dan gooi je het weg. Of er ligt ernaar kun je iets gebruiken als een hamer. Dus de betekenis die jij verleent daaraan, dus dat is het ontdekken van een betekenis, dat is dan de waarheid voor het Heidegger, betekent dat je andere betekenissen toedekt. Nou, bijvoorbeeld als het gaat over techniek. Um, je kunt je voorstellen dat vroeger, wanneer je op een slagveld stond en met uh, zwaarden uh, op elkaar afrenden, dat dat een andere manier is hoe je zeg maar, de wereld ervaart. Uh, he, dat de wereld een, andere, een ander gestel is volgens Heidegger. En dat ligt aan die techniek. Nu zou je he, op afstand met de computer en een gestuurde drone, kun je ook oorlog voeren. He, maar dat maakt dus dat de wereld op een andere manier en zich presenteert. De wereld wordt een bestelbaar bestand. Je bestelt als het ware een bom en die op een afstand dat wordt. Dus je moet een aantal dingen combineren. Techniek, daar zijn, bestel. En daar moet je dan ook nog iets van vinden. Pittige vraag, maar als je weet van welke het komt, dan moet het lukken. Ik wens je veel succes.